Als je wijn na bier drinkt. Ja, en je wordt hier helemaal mee dood gegooid. Hè? Ja. Ik weet niet hoe het met jullie zit, mijn maar oude ding, dit toch? hoor je altijd. Ja. Ja. Maar om te checken of deze mythe waar is, gaan we het vandaag voor jullie uittesten. Dit gaan we alleen niet doen voordat jullie hebben geliked en geabonneerd. Ja, doe dat, want anders gaan we het gewoon niet testen. Lullig hè? Ja. En laat even weten in de comments uh, welke seks- of drugsmythe jij wil dat wij de volgende keer gaan uittesten. Zoveel macht. Wijn naar bier geeft plezier. Mijn eerste gedachte over deze mythe is dat ik het een beetje dubieus vind. Zo'n oud gezegde. Mijn ouders deden dat geprijst dat vroeger altijd al. Dat je als je wijn drinkt nadat je bier drinkt dat je dan dat je kater dan meevalt. Wijn naar bier geeft plezier is denk ik wel echt een lulverhaal. Ja, wijn wij geeft absolu absoluut plezier. Na bier voor bier. Ik denk dat het een lulverhaal is. Wijn naar bier geeft geen plezier. Dat is een lulverhaal. Okay. Oké, okay, we hebben natuurlijk ons leven ervoor over om te testen of deze mythe nou waar of niet waar is. Dus hebben we maar liefst twee testdagen. Ja, ik test vandaag bier naar wijn, dus ik ben team Venijn. En ik test wijn na bier, dus team plezier. Dus volgens de mythe zou ik me morgenochtend het beste moeten voelen. Daarna doen we het hele feest opnieuw, maar switchen we van volgorde. Wat denk jij dat er uit de test gaat komen? Eigenlijk bij mij, als er sowieso wijn in het spel komt, ben ik gewoon gone with the wind. Oké, okay, spannend. Ja. Nou jongens, we gaan dit natuurlijk niet zonder toezicht doen. We worden tijdens het hele experiment nauwlettend in de gaten gehouden door onze EHBO'er Mark. We willen voor dit experiment allebei goed dronken worden. Over het algemeen zijn vrouwen dronken. Bij 6 tot 12 glazen alcohol. En bij mannen ligt dit tussen de 8 en 12 glazen. Maar hoe snel je dronken wordt, heeft naast je geslacht ook te maken met dingen als lichaamsbouw, alcoholtolerantie, wat je die dag gegeten hebt en hoe je je op dat moment voelt. Oké, okay, we kunnen beginnen. Ik zeg uh, proost op jullie belastingcenten. Hey. <lacht> Als je je schaartje verlies, moet je een grote soort drinken. Steen, papier. papier, schaar. Uh, uh. Kut! No. Mensen doen altijd als eerste ja, schaar. Drinken. Het verschilt van persoon tot persoon wanneer je een kader krijgt. Voor iedereen geldt eigenlijk, hoe meer je drinkt, hoe groter de kans op een kater. Maar de ene persoon is net iets gevoeliger voor bijvoorbeeld de afbraakstoffen. De andere heeft sneller een geïrriteerde maag. Maar er is geen veilige hoeveelheid alcohol die ervoor zorgt dat je geen kater krijgt. Het level is bereikt van de strakke bierbuik. Ja, en ik voel me echt zuur van de wijn. Dus het is tijd om te switchen. Ja. Dus jij krijgt mijn bier. Dankjewel. Jij gaat over op de wijn. Uh. Team van 10 plezier! Let's go! Eigenlijk de enige manier om een kater tegen te gaan is: geen alcohol te drinken. Uh, of dan in ieder geval niet heel veel te drinken. Um, ja, kies je ervoor om toch die alcohol te gaan drinken. Hou dan voor jezelf bij uh, hoeveel standaard glazen je drinkt. Um, en daarnaast is het handig om om en om te drinken. Dus drink je een glas alcohol, drink dan daarna een glas water. Uh, zo hou je het vocht in je lichaam een beetje op peil. Blijf staan! Blijf staan, ik bier. Ik ben er, ik ben er! Oké, okay, kom maar door met die bier. Oké, okay, de alcohol zit erin. We gaan even kijken hoeveel alcohol pro mil per wat? Promillage. Promillage. Zullen we even overnemen? De drank zit erin. We gaan kijken hoeveel alcohol er in ons bloed zit. Blazen, jeep! Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, En hey, Nee, dat mag niet! Twintig danger. Hij, hij kan het niet aan. Over, of de, hij gaat ook uit. <laughs> Dit ding, ding slaat gewoon over de toeren. Laten we eens even kijken hoe het bij jou zit. Blessen, blessen, blessen, blessen, blessen. Bless. Twee, één. Ook danger, hè, zegt hij van oh, jou. Danger? Dus jij mag absoluut okay. niet achter het stuur. Dus ik zou morgenochtend minder brak moeten zijn dan jij. Ja, want ik ben nog steeds team venijn. Ja, en ik ben team plezier. Dus uh, we zien jullie morgenochtend. Hallo, Hallo. goedemorgen. Oh. <laughs> ja, kom verder. Lekker, ja, kom maar mee. Oké, okay. even kijken hoe erg mijn kater is. Ben, ben je moe? Ja. Heb je slecht geslapen? Ja, ja, heel erg. Heb je dorst? Ja. Nee. Heb je hoofdpijn? Nee. Een beetje. Ben je, ben je misselijk? Nee. nee. Heel klein nee. beetje misschien. Heb je, je overgegeven? Nee. nee. Vind je het moeilijk om het licht te verdragen? Nee. Een beetje. Vind je het moeilijk om, om je te concentreren? Nee. Ja. Voel je je prikkelbaar? Nee. Ben je aan het zweten? Nee. Ja. Eigenlijk heb ik 2,5 jaartjes van de 10 symptomen. Dus ik denk, al met al, na dag 1, team plezier, ben ik best plezierig. Nou, team venijn. Ik heb dus nog best wel een kater. Ik ga nog even slapen. Ik ben heel benieuwd hoe het de volgende keer gaat, want dan ben ik lekker team plezier. Zin in. Nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe bar, nieuwe kansen. Ja, we zijn helemaal uitgeslapen. We voelen ons weer helemaal happy de peppy. We hebben net ons buikje rondgegeten. Dus we zijn helemaal klaar voor een nieuwe testdag. Nou, vandaag begin ik met het bier. Dus volgens de mythe zou ik team plezier moeten zijn. Ja, en ik begin met de wijn, dus team venijn. Dus morgenochtend zou ik me het allerkutste moeten voelen. Dus ik zou zeggen, hey. we kunnen los. Waar <laughs> wachten we op? idee? over vlak 1. Oh. Een hele serieuze vraag voor jou. Heb je zin in een wijntje? Ja. Ik heb heel veel zin in bier. So it's time to switch, baby. Voor je kater maakt het niet uit in welke volgorde je drinkt. Alcohol is alcohol, het komt allemaal in je maag terecht. Uh, en hoe meer je drinkt, hoe meer kans je krijgt op een kater. Het punt is bereikt van lamheid. Dus ik ben team verneijn morgenochtend. Team plezier? Ja. En we gaan gewoon kijken hoe het gaat. <lacht> ja, god jongens. We gaan gewoon kijken hoe het gaat. Het is de volgende ochtend en ik ben bij Jurre om te kijken hoe we ons voelen en natuurlijk ook om dit onderzoek gezellig samen af te sluiten. Ik heb een ontbijtje bij me en de katervraaglijst, dus kom mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Schatje, hoe is Dankjewel. Oké, okay, laten we de katerchecklist doen. Ja. Ben je moe? Ja. Ja. Heb je slecht geslapen? Ja. ja. Heb je dorst? Nee. nee. Heb je hoofdpijn? Ja. Nee. Ben je misselijk? Nee. Beetje. Heb je overgeven? Nee. Gelukkig ben nee, ik ook niet. Vind je het moeilijk om het licht te verdragen? Nee. Nee. Vind je het moeilijk om je te concentreren? Ja. Nee. Voel je je prikkelbaar? Nee. Ben je aan het zweten? Nee. nee. Oké, okay. we hebben the results. Zal ik beginnen? Van dit baanbrekende onderzoek. <laughs> Vertel. Ik heb 1, 2, 3, 4 jaartjes. Dus eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Ik en denk... Jij zou nu echt teamplezier plezier moeten zijn. Ja, maar, maar dat denk... is dus niet zo. Nee, ik heb nog steeds wel een kater. Ik denk echt dat ik precies dezelfde resultaten heb als de vorige keer: moe, slecht geslapen en een beetje misselijk. Dus dat had ik de vorige keer ook. Terwijl nu zou ik echt team venijn ja. moeten zijn. Maar mijn kater is dus gewoon precies hetzelfde. Dus ik denk dat we wel kunnen zeggen dat de mythe: bier na wijn geeft venijn, wijn na bier geeft plezier, dat die gewoon nergens op slaat. Het klopt niet. Het is een lulverhaal. Dus we hebben het bij deze negatief getest. De resultaten zijn binnen. De mythe van deze week, bier naar wijn geeft venijn en wijn naar bier geeft plezier, is officieel negatief getest. Dat brengt het totaal op één negatieve test, maar bekijk het van de positieve kant. Volgende week zijn we weer terug met een gloednieuwe aflevering en een nieuwe mythe.